objecten in Javascript, daarover gaat deze presentatie. Maar voordat we met die objecten beginnen, eerst enkele opmerkingen. Javascript is geen objectgeoriënteerde taal. Javascript is een prototype gebaseerde taal, een prototype-based language. En dat heeft alles te maken met het feit dat Javascript een dynamische taal is. Er zijn geen types in Javascript. Vandaar dat we ook geen variabelen kunnen declareren van de klasse persoon, bijvoorbeeld. Nu, om de cultuurschok voor objectgeoriënteerde programmeurs wat kleiner te maken, heeft men enkele taalconstructies toegevoegd aan JavaScript. Wanneer we deze code bekijken, dan zou dit evengoed Java of C Sharp kunnen zijn, maar het is wel degelijk JavaScript. Hoe werken we nu met objecten in JavaScript? Als ik een object wil declareren in JavaScript, dan kan ik accolades gebruiken. En binnen die accolades zet ik de sleutelwaardeparen, zet ik eigenlijk mijn properties met hun waarden. Scheiden door een dubbele punt. En in dit geval heeft het object P heeft een property voornaam en een property achternaam. En ik kan die aanspreken met die puntnotatie. Dus dit drukt Karen Dame af. Wanneer een object eenmaal gedeclareerd is, kan ik achteraf ook nog bijkomende properties toevoegen door gewoon een property een waarde te geven. Achternaam is nu ook een van de properties van P. En in het extreme geval kan ik ook een leeg object maken en alle properties toevoegen. Dat is één manier om een, uh, om een object te maken. Ik kan anderzijds ook gebruik maken van object.create. En in dit geval geef ik aan die object.create een 0 mee. En u zou zich dus de vraag kunnen stellen waarvoor staat die 0, wat is die 0 eigenlijk? Wel, laten we dan de twee eens naast elkaar zetten, Laten we de twee eens vergelijken. Aan de linkerkant heb ik een object gemaakt met accolades en aan de rechterkant een object dat gemaakt is met object.create0. Wanneer ik de structuur van P opvraag, dan krijg ik dit te zien. En een van die eigenschappen van P is het zogenaamde prototype, want dat is eigenlijk die underscore underscore proto underscore underscore. Ik vind dat persoonlijk nogal moeilijk om uit te spreken, vandaar dat ik de Python-conventie zal volgen en ik noem dat DunderProto van Double Underscore. Dus P heeft een, een, een prototype waar dus een aantal zaken in zitten. Nu, object tot create verwacht tussen de ronde haakjes het prototype van dat object Q. En in dit geval zal dat nul zijn, vandaar dat er ook geen prototype is. En hier zien we duidelijk het verschil tussen die twee structuren. Aan de ene kant P, aan de andere kant Q, die gemaakt is zonder prototype. Wat houdt dat dan in, dat prototype? Wel, ik heb hier een object gedeclareerd voornaam. En wanneer ik nu een object aanmaak dat P gebruikt als prototype, dan heeft die Q heeft die meteen ook een voornaam, zonder dat ik die op dat object zelf ga declareren. En wanneer ik aan P een achternaam toevoeg, Zelfs na object.create heeft Q nu ook een achternaam, een voornaam en een achternaam. Wanneer ik anderzijds bij Q een woonplaats declareer, heeft P geen woonplaats. Om te weten wat daar aan de hand is, kunnen we eens naar de structuur kijken van die variabele Q. Die ziet er dus zo uit. En hier zien we dat Q zelf een woonplaats heeft, maar dat het prototype van Q de achternaam en de voornaam heeft. En wanneer we nu een property gebruiken op een object, wordt eigenlijk heel die, heel die ketting afgelopen. Eerst wordt er gekeken, bestaat die property op het object zelf? En dan wordt er naar het prototype van dat object gekeken. Vandaar dat het interessant is dat we gebruik kunnen maken van hasOwnProperty, property, waarmee we kunnen opvragen of dat het een eigen property is of een property van een van de prototypes. Laat ons dat eens in de praktijk bekijken. Wanneer dat we gaan kijken bij dat property, Q-object zelf, dan zien we dat hasOwnProperty true teruggeeft voor de property woonplaats. Maar voor voornaam geeft dat false terug, omdat false een property is van het prototype van Q. Wanneer dat ik ga kijken bij P, dan heeft die wel degelijk zelf een voornaam. Er is ook een, een property hasOwnProperty. Het is eigenlijk een methode, maar we kunnen het ook zien als een property. Maar dat is geen directe property van P. Dat is een property van het prototype van P. Dus vandaar die syntax P dot, dunder proto dot own property. Die heeft inderdaad die hasOwnProperty. En P is natuurlijk gelijk aan het prototype van de variabele Q. Vandaar. Wanneer we gaan kijken wat dat prototype dan inhoudt, dan zien we dat Qunderproto has on property voornaam dat dat ook true teruggeeft. Omdat het prototype van Q ook een property voornaam heeft. Een vraag in dit verband. Stel, ik declareer of ik maak een object uh, P op deze manier. Ik. Ken daar een voornaam property aan toe, die wordt nu bijgecreëerd en hier zien we er op de structuur van die P. Wat gebeurt er nu wanneer ik dit doe, wanneer ik has own property voornaam oproep op P? Twee mogelijkheden, we krijgen true te zien of we krijgen een foutmelding. Denk daar eens even over na, pauzeer eventueel de video wanneer u wat langer wil nadenken. En als u voldoende heeft nagedacht, dan kunnen we eens gaan kijken naar het antwoord, wel het blijkt dat we een foutmelding krijgen. Door het feit dat we geen prototype hebben meegegeven, heeft het object P dan ook geen has-own property. Dat wil eigenlijk zeggen dat het meestal een slecht idee is om op deze manier objecten te maken. Goed, conclusie. We kunnen een, een object maken met die accolades, maar dat creëert een volledig object met object als prototype en dan heb ik die has-own prototype. Ik kan daar een property aan toevoegen, en die has-own property, die zal dan ook true teruggeven. Een andere syntax die we nog niet gezien hebben, maar die misschien wat gemakkelijker is voor mensen met een object achtergrond, ik kan ook een nieuw object maken op deze manier. En dat is eigenlijk hetzelfde als met die accolades, hè. dat doet hetzelfde, maar dan op een OO manier Wel, dat kan, daar kan ik ook een voornaam aan toekennen. En has-own property zal er ook true teruggeven. Wanneer ik echter een object maak, Via object.create 0, dan kan ik daar ook wel, uh, dat creëert dus een object zonder prototype, en dan kan ik daar ook wel een voornaam aan toekennen, maar wanneer ik dan probeer die hasOwnProperty property uit te voeren, zal dat niet lukken, omdat ik met die 0 zit in mijn object.create. Nu, wat wil dat dan eigenlijk zeggen, die, die prototypes die ik krijg, wel ik heb hier weer opnieuw dat object gemaakt op basis van P, met als prototype P. Ik kan daar een achternaam aan toekennen, dus P heeft een voornaam en die Q die heeft een achternaam. Wanneer ik nu de structuur van die Q ga bekijken, dan krijg ik dit te zien, dat weten we ondertussen al. Nu wat hier dan gaat spelen is prototype chaining. Q heeft als, als, als prototype P, kunnen we ons de vraag stellen, wil dat dan zeggen dat, P, dat, sorry, dat Q ook has own property heeft? Ja, dat zit dan niet bij P, maar P heeft op zijn beurt een object, een prototype. En dat heeft wel die has-own property. Dus vandaar, Q.has-own property is geen enkel probleem. Dit lijkt een beetje op de klasse-inheritance de die we kennen van objectgeoriënteerde talen, maar prototype-chaining en class-inheritance zijn voor alle duidelijkheid niet hetzelfde. Goed, wat kunnen we nog vertellen? Wel, wanneer ik een object declareer, dan kan ik daar ook een methode aan toekennen, getvolledige naam. En die methode getvolledige naam, van daaruit kan ik naar het object zelf verwijzen via die dis. Dus wanneer ik de properties voornaam, achternaam wil aanspreken in die methode, gebruik ik dis.voornaam en dis.achternaam. Als ik dat ga afdrukken, die getvolledige naam, krijg ik inderdaad Karen Dame te zien. Dankzij die, die prototyping heb ik ook wel een soort van inheritance. Ik heb ik terug opnieuw mijn p-object. Wanneer ik een nieuw object maak dat gebaseerd is op die p, dat p als prototype heeft, dan kan ik ook een nieuwe voornaam toekennen aan dat object, kan ik ook een nieuwe achternaam toekennen aan dat object. En get-volledige naam, wat zal dat nu doen? Wel, this binnen in get-volledige naam verwijst nu naar q. Vandaar dat ik hier ook Christopher Beken te zien krijg. Kleine opmerking hierbij, wanneer ik dit doe, wanneer ik de structuur van dat object Q een keertje ga bekijken, dan zie ik dat er een bijkomende property achternaam, een bijkomende property voornaam is gedeclareerd op die Q en dat het prototype van Q, namelijk P, dat dat niet overschreven is. Die behoudt gewoon zijn achternaam en zijn voornaam. Dus... Het is duidelijk niet hetzelfde als bij, als bij objectgeoriënteerde inheritance. Hè. Wanneer dat u in een object een property een waarde geeft, dan declareert u een property op dat object zelf. Zelfs al bestaat die property al in een van de prototypes. U krijgt toch een nieuwe waarde en een nieuwe property op het niveau van het object zelf. Samenvatting. Ik kan in JavaScript kan ik nieuwe objecten maken met die accolades. Ik kan dat ook doen met object.create. Dat heeft het voordeel dat ik een prototype kan meegeven. Ik kan ook nieuw object gebruiken, zoals, zoals je ondertussen weet. Ik kan properties en methodes in zo'n object steken. En wanneer dat ik uh, zo'n property of methode ga gebruiken, wordt die eerst op het object zelf gezocht. En vervolgens wordt heel die proto prototype chain afgelopen. Natuurlijk kan ik ook op een hoger niveau, op het object zelf, kan ik ook properties en methodes gaan overschrijven door zo hoger in die prototype chain opnieuw te definiëren. En hiermee heeft u hopelijk wat meer inzicht gekregen in de objecten die u tegen kunt komen binnen in JavaScript. In een tweede video gaan we eens kijken hoe dat we met tussen aanhalingstekens dan klassen kunnen werken binnen in JavaScript en welk mechanisme daar dan achter zit.